Goed hey, zo, Joyce! Hé, hey, Joyce! Hé, hey, Joyce! Dat zijn het de meest lekkere bloemetjes. Kijk eens, Joyce! Oh, Joyce! Hé, hey, Joyce! Hé, hey, Joyce! Dat leuk, Joyce. Volgende keer denk ik dat kan mee. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Hé, hey, Joyce. Hé. Hey.